Ik doe onderzoek naar gedachten, emoties en sociale contacten in het dagelijks leven. Voor een nieuw onderzoek heb ik jouw hulp nodig. Thuis, op school, op je werk of op straat ben je veel in contact met anderen. Sta je wel eens stil bij wat voor invloed deze gedachten hebben op jouw sociale contacten? Wat voor gedachten zijn dat? En welke invloed hebben ze op jouw emoties? Dat willen mijn collega's en ik graag uitzoeken. Dat doen we met een dagboekonderzoek. Gedachten en gevoelens komen en gaan de hele dag door. Daarom vragen we je voor 14 dagen lang, zes keer per dag, een dagboekapp in te vullen op jouw mobiele telefoon. Je krijgt vragen over je sociale contacten, emoties en gedachten in het dagelijks leven. Dit kost je ongeveer drie minuten per keer. Steeds meer mensen hebben last van mentale gezondheidsklachten. Zoals stress, angst of zelfs depressie. Met de resultaten van ons onderzoek kunnen we passende hulp gaan ontwikkelen. Dankzij jouw deelname krijgen wij meer inzicht in hoe mensen sociale contacten, emoties en gedachten in het dagelijks leven ervaren. In ruil voor je deelname krijg je een financiële vergoeding. Of als je student bent aan Tilburg University krijg je proefpersoonuren. Wil je meer weten? Stuur me dan een mailtje op onderstaand e-mailadres.